Ik ben weer Beek, ik ben vandaag aan de teruggekomen. gekomen is aan het ik heb morgen die plaats Like, abonneer moeder Safi Oh ja, er zijn zoveel bloe bloep in deze bliep. Boys, we gaan naar de intro, vergeet niet te liken, te abonneren, wat kan het? Ja, jato Ja toch boys, welkom bij deze video, mijn naam is Adam Nol Voor de mensen, jullie hebben gezien, ja aan de titel in iMens weer terug, want hij moet even YouTube weer aanpakken. Want voor de mensen, ja, ik, die zien je ziet allemaal hier, de... ja, uh, waarschuwing pijltjes, je weet toch, dat heb je bij E-Korn. Waar schuwing je met een oud Oké, Oké, rustig Ayman. Moeiem. Voor de mensen, YouTube, ja, die zegt allemaal verkeerde dingen, zeggen bijvoorbeeld dat ik in 7 in, in, in dagen, ja. 1300 views voor de mensen. Ik kan dat in één dag verdienen, snap je? Als ik gewoon één gek video maken ja, met Iman, die viral gaat, kan ik dat in één dag maken. Nee, nee, nee, voilà. YouTube is echt zo, Iman. Ik weet niet waarom het uh, YouTube zo is, maar ja, YouTube uh, strijkt ook veel video's van me aan de nee, keertje. Het... Oké, okay, Iman, rustig, je moet veel bliepen, niet veel schelden, man. Dat kost veel editwerk man. Voor de mensen, wat ik ook nog wil zeggen, elke video waar Iman een beetje weet, je, toch een beetje scheld hier bijvoorbeeld, YouTube gaat dood. Hè? Ja, dus logisch, YouTube wil geen negatieve dienen op hun rug hebben. Dan logisch, dan gaan ze dingen ja, eraf halen. Ook views, bijvoorbeeld, ik had een video gemaakt met moetje. Daar hebben ze heel veel views gehad op een, twee dagen. Weet je nog, Ayman, ik had dat nog tegen jou gezegd. Op één ja. dag zelfs, hè, had hij 855 views. Opeens YouTube ja, die... 250. De, de paard. Ja. YouTube collega's, maar voor de mensen waarom deze video's weer maak, ik vind het leuk om met Ayman weer mensen aan te pakken. Snap je ja, het is mensen uit weer... op YouTube? Oh joh, yo, Ayman bro, YouTube gaat ik moet zoveel bliepen, maar liest we doen dat gewoon boys voor de mensen. Ayman is weer terug, Ayman gaat weer jullie aanpakken, YouTube ja ook. Dus voor de mensen, okay. niet vergeet dit like het abonneer Korte video. comment, jullie... like, laat iets achter in de comments, hè? anders gaat Ayman dat wel zeggen. Dus ja, maar anders je kan. Hij heeft oude pokkenpies. ja juttig. Piet! Ik ben je